Dag Hans, een nieuwe maand is gestart en dan maken we klassiek altijd een macro-economische analyse. Uiteraard kunnen we niet om de hamvraag heen meer bepaald hoe groot zal de impact zijn van het conflict in Oekraïne op onze economie. Hans Bevers, Chief Economist bij de Groof Peterkam, de voorbije weken hebben we al geregeld gesproken over de oorlog in Oekraïne en de mogelijke scenario's of de mogelijke uitwegen uit dat conflict. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de meest recente evoluties? We bekijken het uh, nog altijd van, van heel nauwbij. Um het is heel onzeker zoals je weet, het is, het is echt moeilijk om een, om een duidelijk scenario naar voren te schuiven. We kijken het ook minder in termen van de volgende stap. Uh, wat zal Rusland doen? Wat zal uh, Oekraïne doen? Dat is zeer moeilijk. We bekijken het nu meer in termen van van sancties. Dus eigenlijk de reden daarachter is omdat we eigenlijk nu uitgaan van een langduriger conflict dan voorheen. Uh, voorheen werd al eens gezegd dat er misschien een oplossing uit de bus zou komen toen de partijen nog in onderhandelingsfase waren voor de zomer. Sommigen schoven dan de datum van 9 mei voorop. Nu dat alles lijkt eigenlijk hoe langer hoe minder plausibel te worden. Uh, en nu zit eigenlijk de focus op de, op de, op de sancties. Hè. En dus eigenlijk zie je dat dat conflict geëvolueerd is van, van een conflict binnen Oekraïne, maar steeds meer naar een echt geopolitiek conflict waar, waar het Westen eigenlijk, uh, en Rusland eigenlijk frontaal tegenover elkaar staan. Over sancties gesproken. De Europese Unie bereidt een nieuw, een zesde pakket aan sancties voor tegen Rusland. Een van de zaken die daar op tafel ligt is een olieboycott. Hoe realistisch is het dat die er effectief komt? Ja, die zit er al even aan te komen en we denken uiteindelijk ook dat, dat die er zal komen. Um, Oké, okay, nu zit je vandaag in de discussie dat Hongarije dwars ligt en dus uh, eigenlijk is er vanuit Europees standpunt gezien unanimiteit vereist. Dus uh, ja, Hongarije uh, kan dat wel uh, een beetje de boel dwarsbomen om het zo te zeggen, maar hoe dan ook, of het nu met Hongarije is of, of zonder, denken we wel dat we in de richting aan het evolueren zijn, waarbij het eigenlijk op vrij korte termijn zal beslist worden om die afbouw van uh van import van Russisch olie die er sowieso zat aan te komen tegen het einde van het jaar. Er was sowieso al een afbouw gepland met, met twee derde, maar nu dat die helemaal zou gebeuren en misschien ook iets sneller dan het einde van het jaar. Hè. Dus over de laatste blijft het een beetje onduidelijk, vooralsnog. Maar we, we denken wel dat de, dat de ballen in die richting zal rollen, ja. Anderzijds blijft Europa sterk afhankelijk ook van Russisch gas. Zit er ook een gasboycott aan te komen? Dat kan, hè. Dus uh, als, als we zeggen enerzijds dat dit conflict langer zal duren dan, uh, dan eerst aangenomen, ja, je weet uiteindelijk niet voor welke oorlogs je nog komt te staan uh, de volgende weken, maanden. We weten het eigenlijk niet. Uh, niemand weet het op dat vlak. Dus ik kan me wel een situatie inbeelden dat Europa dan nog verder wenst te gaan in termen van sancties. En dan denken we dat ook gas... Uh, zeker op tafel zal komen en dus ook dat er versneld wordt afgebouwd van de tweederde reductie die sowieso al op tafel lag tegen het einde van het jaar, ook weer sneller. Dus dat is een mogelijkheid. En het risico daar is dat, ja, dat, we, dat je niet volledig weet in hoeverre dat de Europese economie het ook kan dragen, in hoeverre bijvoorbeeld dat Europa daar keuzes zal moeten maken om ja, bepaalde gasintensieve uh, sectoren misschien uh, ja, minder gas, uh, gas te laten krijgen en eerder uh, de gezinnen proberen te vrijwaren van die, die gasconsumptie. Dus dat is eigenlijk wat er daar op het spel zit. En, en ja, er is nog een ander scenario ook te bedenken en dat is dat Rusland dan van haar kant eigenlijk zegt van nee, we stoppen volledig, we draaien de gaskraan dicht. Volledig, zoals het eigenlijk gedaan heeft met, met Bulgarije en Polen. Uh, nu, we denken niet dat dat het basisscenario is, omdat Rusland net uh, tegen een context of in de context van, van de bevriezing van haar internationale reserves heel sterk afhankelijk is van die, van die energieinkomsten. Maar je weet nooit, hè, want uiteindelijk Rusland beseft Rusland ook dat Europa weggaat van Russisch uh, olie, Russisch gas. Dus, uh, en je weet, dit is een perceptieoorlog. Dus het risico bestaat alsnog dat, dat Rusland eigenlijk zegt van ja, dan doen wij het eerst en proberen we op die manier die perceptie uh, te winnen. Dus dat is iets wat, uh, wat ook op het spel staat en dan is het duidelijk dat ja, de impact voor de Europese economie allicht nog groter zou zijn. Um, ja, ook dat kunnen we niet uitsluiten. Ja, dat is eigenlijk de handvraag. Hoe langer het conflict duurt, hoe groter de impact wordt. Hoe lang kan de Europese economie dit eigenlijk nog gaan? Ja, in ons scenario, waar we denken dat het vooralsnog zal gaan om olie, dus de versnelde afbouw van olie, denken we uiteindelijk wel dat het, het zal niet eenvoudig zijn allicht en er zullen een paar keuzes moeten gemaakt worden. Maar daar zouden we nog altijd denken dat die Europese economie het aan kan. Dus sowieso denken we al dat in het tweede kwartaal een, een negatief groeicijfer voor de hand ligt. Um, Oké, okay, dan kunnen we dat eventueel misschien ook verwachten in het derde kwartaal. Ik wil daar niet al te fors over speculeren. Technisch gezien zou je dan in een recessie komen, maar we denken wel dat die Europese economie wel in zekere mate veerkrachtig is. Omdat consument toch heel wat uh, spaartegoeden heeft opgebouwd de voorbije twee jaar tijdens die pandemie. Dus macro-economisch gezien is die wel in een vrij goede uh, positie. Nu, met grote verschillen uiteraard. Het is dus duidelijk dat de lagere middenklasse in vele gevallen veel minder ademruimte heeft, financieel gezien, dan, dan de hogere middenklasse. Dat is wel iets wat, wat duidelijk is. Maar uh, globaal gezien zou dat moeten kunnen, zeker in combinatie met een arbeidsmarkt, die volgens ons toch nog altijd uh, redelijk zal blijven presteren. Dus ja, comfortabel is het allemaal niet, maar we denken het ook niet onmiddellijk dat die Europese economie onderuit zal gaan. Hans, het is duidelijk dat jullie dit dag aan dag blijven opvolgen. Wat betekenen al die evoluties nu voor de investeringsstrategie van de Grof Peter Kam? Ja, voorlopig blijven we onderwogen, uh, aandelen. Uh, weliswaar, op lange termijn blijven ze een belangrijke rol spelen in de portefeuille, maar op, op vrij korte termijn uh, blijven we daar toch een beetje risico-avers. Uh, en we denken erover na, maar de beslissing is vooralsnog niet gevallen om toch nog een beetje verder af te bouwen. En dus uh, dat is een beslissing die op vrij korte termijn kan, kan vallen, uh, maar vooralsnog is die, uh, is die niet gebeurd. Maar dat is wel wat er op het spel staat hier. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Ja, gedaan.